Alle mensen, leuk je jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5, 12 uur warm hoor. En vandaag ga ik op pad met Wim, met deze ambulance. En we krijgen de eerste A1 al. Een super vette ambulance. Ik vind die altijd heel mooi. We rijden in Rotterdam, Rijnmond zoals je ziet. Um, en hij is gemaakt door Yahtzee. Of hoe die ook heet, via Discord. Um, anyway, shout out naar hem. Hij is er niet af. Het is een WIP. Work in. Progress, oftewel... Hij moet nog worden afgemaakt, maar hij is al zover af dat ik er wel heel graag mee wilde opnemen. Uh, en dat ook heb gevraagd. En dat kon, gelukkig. Via de achterramen uh, kun je ook daadwerkelijk naar binnen kijken. Uh, we hebben, oh, oh, oh, oh, waarom gaan we naar achter? Waarom gaan we naar achter? We hebben... <tossimus> <tossimus> verschillende deurtjes die open kunnen. En dan komt, als het goed is, alles nog gewoon in. Ja, nu krijg ik niet meer dicht. Oh nee. Alleen die deur nog goed, krijgt hij die ook weer. Hé, Addy, zo. Ja, ja, zo, zo, zo, zo. Kapauw moeten we wel die ambulance nog even sneller maken want anders is het wel heel langzaam oh god, god ik ben van alles aan het doen oh mijn de grote Ja. nou eerste melding is A1, we hebben een beetje op ons laten wachten maar we gaan gewoon die kant op Geen idee wat er aan de hand is, alleen weten we dat er een ambulance nodig is. Dus dat zal dan ook wel nodig zijn. Goedendag meneer, ik ben Wim van de ambulance dienst. We gaan eens kijken wat er allemaal scheelt. Trouwens, Rotterdam heeft nog niet de nieuwe uniformen. Ik klopt niet helemaal een nieuwe uniformen maar allemaal uit. Het gaat om een idee. Nou, meneer zeg het eens. <coughs> Even kijken. Een gebroken neus. Een schouder uit de kom. Een blauw oog. Amnesia. En... Nou, ik zit, Nou, we gaan hem eerst eens wat pijnmedicatie geven. Amnesia is menig bloedarmoede in het... Uh, Engels. Oh nee, geuvelies. Eh? Oké, okay, dan zit ik in de war. Uh, uh, uh, uh, um, um. Ja, anemie is het in.. Uh, in Nederland. Wat gingen we doen? Medicatie geven uh, medicatie kunnen we voor de rest kunnen we niks doen. We gaan hem wel even insturen naar het uh, naar de SEA. Onder een A2. Komt nu maar mee. Tingano of zoiets, ja. Stapt u maar in. Prima. En we gaan nu nog een A2 naar het ziekenhuis. beetje last van lijk. Dat is niet zo plezant natuurlijk. Hey, wake up. Hé hey, wake up. Nee, je krijgt geen bericht op Teamsweek als je toevallig op Teamsuk zit of beter gezegd een poke. Ik krijg die. Maar keek wel even. Als je op Teamsweek zat. Zodra die patiënt instapte ging mijn FPS omlaag zo te zien. Zie je ook een beetje aan de vlaggen. Hoe heet deze uh, ambulance mod? Dat is agency call-out LSPDV. Dus je moet gewoon LSPDV aan hebben staan. Dan duwen op CTRL plus End. En dan kun jij net zoals... Elk ander, um, of net zoals ik, beter gezegd, met de ambulance mod spelen. Hola. Nogmaals, je moet dus wel agency callouts hebben. Je moet de meldingen zelf uitzetten. Dus uh, via de Z zet je alles uit. Available for calls. En dan Ctrl-E, uh, Ctrl-End, sorry. En dan... Uh, zet je hem op paramedic en dan krijg je dus meldingen voor de ambu. Mijn collega met het juiste uniform voor de regio Rotterdam die gaat uh, hem overnemen van mij. In het echt gebeurt dat natuurlijk niet. Snap jullie lang ook wel. Oh, sorry, hij heeft ook nog een gebroken voet erbij bij deze. Wij zetten hem in zijn achteruit terug hier op de post. En we wachten op de volgende melding. Keurig, ik eet ondertussen nog even een boterhammetje. Tot zo. Zit er ondertussen alweer in de wagen. Dan krijgen we een A1-rit voor een gewonde agent en die ligt op de snelweg. Ben benieuwd hoe dat komt? Mogelijk aangereden. Ja, dan kun je dus wel uitgaan met een zwaar letsel natuurlijk. Oh shit sorry beestje deer Assistance on a great ocean highway. dat was ik even vergeten dat dat hier ook kon gebeuren wij moeten uiteraard wel door we hebben animal control aangevraagd die ga ik direct hier laten spannen en hopelijk kunnen hun er wat mee hey, wake up arm prop beestje ding meneer mevrouw hallo maak hem tot leven oeh dat was close Oh, oeh okay, oh, ah hij wordt wel meegenomen en zorgen dat het verkeer hier wordt uh, wordt uh, vertraagd en dan gaan wij eens kijken bij onze grote vriend van de politie wat er allemaal aan de hand is wacht even dat hij is opgestaan en dan gaan wij het horen en dat is gebroken enkel moeite met ademhalen pui op de borst en migraine dan gaan wij ja, uiteraard verschillende handelingen doen denk je bij aan nou, medicatie geven maar allereerst ook gewoon controles dus de monitor aansluiten hartfilmpje maken kijken waar dit allemaal vandaan komt het kan, uh, er kan zijn aangereden dan heb je klaplong bijvoorbeeld puimteborst noem maar op uh, gebroken ribben um, in ieder geval wel allemaal redenen om even richting het ziekenhuis met deze beste heer te gaan en dan doen we gewoon lekker onder een A1 spoedrit We gaan heen uw deurtje dicht voor je Deurtje op slot. Op het hartfilmpje zien we een acuut coronair syndroom, oftewel een mega hartenvart. En we moeten nu echt met spoed hem gaan transporteren. Dus daarom uh, hoeven niet uh, die weg A2 terug. Wederom gaat mijn FPS wat omlaag. En ik denk eerder dat het komt door de groene... Uh, routeplan gebeuren dan dat iemand achterin zit want net toen ik aankwam bij het ziekenhuis toen zat mijn slachtoffer nog achterin maar de groene route was weg en toen was die lijk ook weg dus ik weet niet hoe het uh, hoe dit komt dus vergeef mij daarvoor En ook hiervoor, want normaal dit minuutje dat kwam alleen als je stil stond en op de G drukte, maar niet als je rijdt. En nu elke keer de schrenen aanzetten, ja dan komt dat. Nou rekening met herten die oversteken. Daar links staat er geen. Steek niet over. Oh, toch wel. Maar overleeft het. Eens kijken of als we nu die route voltooid hebben of die dan weer weg is de lijk zeg maar ja zie je heel raar ze dus ligt niet aan de auto en ja ik kan er ook weinig aan doen zo te zien Aankomst ziekenhuis mijn collega pikt het slachtoffer weer op, uit zeg maar, en dan. Uh... Bescherm. Uh, een A1 naar een persoon aangereden in de bergen. Pas op met overstekend. Dieren, overstekende dieren zijn er in dit geval gelukkig niet. Ik reed echt vol over een konijn heen, maar ik hoorde geen geluid dat het konijn dood was. Dus ik denk dat ik echt letterlijk eroverheen overheen ben gereden zonder iets te raken. Neel dit. Ja, dat heb je allemaal niet in Nederland. En als je het hebt, dan heb je er of reddingsbrigade voor die je komt assisteren, maar ja, dan moet je toch wel weer vaak in de bergen zitten. Of dan heb je ook wel een ambulance die er een beetje op gebouwd is. En die hebben, ja ik geloof echt dat ik hier, als ik hier gewoon die slingerweg was gevolgd, dan ik gewoon een weggebleven, maar goed. Um, ja, we hebben niet echt ambulances die ze zijn opgebouwd om in bergen te rijden. Uh, je hebt natuurlijk de Amarok in Texel, op Texel geloof ik. Nog niet wel op een van die eilanden. Die zou dat misschien nog wel aankunnen, kunnen, als 4x4. Maar die is ook vooral bedoeld voor op het strand. <coughs> en niet het uh, berggebied. Gelukkig hebben we niet zo'n berg in Nederland. Nou, we zijn er bijna. Zo zien ze nu de gamecrash. Oeh dat. Uh, oeh. Hoi oh, collega's. Die rijden al weg van het incident. Dus of ze zijn er gewoon langs gereden, zo dus laten liggen. Of het is een goed teken en het valt allemaal wel mee. Nou, hier staan nog meer collega's. nou er ligt wel iemand met zo te zien wonden aan de knie en arm. Nou wens we Wacht, wat? Oké, okay, dit is een reanimatie. Het valt niet mee. Blijf. Met je T6. Ah, dit is weer... Ja, dit kan je niet geregeld waarschijnlijk. Dit was heel logisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 11. Hij gaat de andere kant op. Dat is toch wel logisch. Oké. Okay. PT overleden. On, um, away. Ja, dat natuurlijk geen zin. Je zit inmiddels al bijna in... Hoe uh, heet dat dorpje daar? Geen idee eigenlijk. Ja, ik ga echt niet hier omlaag. Doe ik doe ook gewoon rechtdoor. In ieder geval wat ik probeer te zeggen, we zijn naar een ander dorpje slash stadje aan het verhuizen. We blijven hebben ze daar druk en moeten meld. Ja wij waren ook wel in de buurt van dit volgende incident, maar kunnen we, je zult wel eens zien natuurlijk dat de meldkamer jouw VWS of zo stuurt. Of gewoon in één keer A1 omdat het ineens druk is en er ook nog een volgende meld komt. Dan moet je een stukje rijden. Maar goed nu zijn we wel binnen de tijd van een kwartier ter plaatse. Maar ik denk dat jullie ook wel graag hadden gezien als ik deze mot in, uh, in de stad uh, deed. Dan doe ik de volgende keer weer. Vergeef het uniform van mijn politiecollega. Ook deze zelfverwondingen zo te zien. Ik snap nog steeds niks van de... Nee, ik heb de timer waar reizen stuur in kries. Maar dat doe ik dan toch, als die bar vol is dan druk ik op de T. Zou je als die laag is. 1, 2, 3, ja 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, nee 18, hey! Nee. Ja! We made it, my friend. Oké, okay, dus je moet als dat ding niet vol is. Moet je erop drukken, zeg maar. Die gaat krallen, ja, dat hoorde ik gewoon. Oké, okay, let's go. We gaan naar het ziekenhuis. Praten we goed, stevige woordkeuze. Is het nog in of... er uh, zit er al in te zien. naar het ziekenhuis. Logisch als je net een, een reanimatie hebt gehad, dan ga je uiteraard met dat slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis. Een reanimatie is natuurlijk het ergste wat je kunt hebben, denk ik wel, want dan ben je dus dood. Nu zelfs gewoon naar Sandy Shorts. Nee, dat is wat ver. Ofwel. Nee, dat is wat ver. Ofwel. Ja. Hij nou, heeft het hele bovengebied van de. van GTA gehad. aan tonnen tegenovergesteld naderen maar dat uh, vond die jeep uh, niet zo'n goed idee denk ik erop de drop onder patiënt gewoon bij de hoofding Goedjes thuis mevrouw. Hey, ik vind het goed geweest voor vandaag. Ik uh, hoop dat jullie een leuke video vonden. En uh, als je nou liever wilt dat ik met deze ambulance nog even de standen ga. En laten, zeker weten. En doen we dat binnenkort ook gewoon. Um, ik zou zeggen. Tot de volgende video. Wat dat gaat zijn. Weet ik niet. Dat zien jullie mezelf wel. Dat zie ik dadelijk ook wel. Wat ik, uh, wat ik weer ga verzinnen. Tot dan. Doei.